Beste leerling of leerkracht, in deze tipsvideo ga ik je drie tips geven vandaag. Eentje om je talen te oefenen, eentje om een aardrijkskunde bij aardrijkskunde een interactieve map te maken. En ook eentje over grafieken of de functie Sparkline. Dus ik heb daarvoor een nieuwe spreadsheet of een nieuw rekenblad nodig. Dus ik ga dat aanmaken binnen Google. Deze functies lukken alleen in Google Spreadsheets, niet in Excel bijvoorbeeld. Dus ik heb een aantal blaadjes. De eerste tip die ik jou wil gaan geven is er eentje om talen te oefenen. Dus ik noem dat eentje talen. Ik ga ook het blad een andere, andere lettertype en een iets grotere weergave geven van de letters. Dus ik wil een aantal woordjes gaan oefenen. Die staan natuurlijk standaard in het Nederlands, maar ik wil die gaan oefenen in het Frans, in het Engels bijvoorbeeld en in het Duits. Zo, dan heb ik wat Nederlandse woordjes nodig. Ik, jij, ballon bijvoorbeeld, spelen als werkwoord mevrouw er eentjes bij een hond, bijvoorbeeld. En die moet Google gaan vertalen voor mij. Dan hoef ik dat niet te doen. Ik doe is Google. En je ziet de twee Google-functies die beschikbaar zijn. Je drukt op Google Trendslide. Hij vraagt welke tekst. Je drukt op A2. Je drukt op punt, comma. Dan zegt hij in welke taal is het originele woord gezet. Dus dit is ES van Spanje, als voorbeeld. Nu, vergeet niet, de dubbele aanhalingstekens bij het cijfer 3. De onze brontaal is Nederlands. Zo. Onze doeltaal, dus punt, comma, is in dit geval Frans, afgekort met FR. Je drukt op Enter en je gaat zien dat Google dat zelf vertaalt. Hier hetzelfde bij Engels en Duits. Nu, ik ben liever lui dan moe, dus ik kopieer mijn formule. Ik ga die hier ook plakken. Zo, Ctrl-V. En ik ga die hier ook nog eens plakken. Ctrl-V. Nu, dat is iedere keer Engels en Duits, dat heeft hij vertaald in het Frans. Dus ik moet mijn formule hier nog gaan aanpassen. Dit moet niet Frans zijn, maar de tweede taal was Engels, dus de afkorting van Engels is EN. Zo, even wachten, hij heeft het weer vertaald. En van Duits is de afkorting DE. Zo, eventjes wachten en hij gaat het weer vertalen. Nu kunnen we dat doortrekken naar de rest van onze woordjes. Dus je duidt het bereik aan, je gebruikt de vulgreep, je trekt het naar beneden, je laat los en je wacht even tot het Google alles vertaald heeft. Ga je dat te ver doortrekken, dan krijg je natuurlijk dat er een waarde niet kan vertaald worden. Dus dit laat ik eventjes leeg. Stel dat je achteraf nieuwe woordjes hebt. Ik zeg soms iets balpen en school. Zo, dan kan je hier van de formules gaan gebruiken. Dit bereik selecteren, de vulgreep naar beneden. Je laat los, je wacht eventjes tot Google zijn ding gedaan heeft. Wil je er een mooiere lijst van maken, dan kan je bijvoorbeeld de lijntjes uitzetten. En hier deze Cellen allemaal selecteren en bij opmaak kiezen voor afwisselende kleuren. Je kiest een kleurschema dat je mooi vindt. Je drukt op klaar en je bent eigenlijk vertrokken met een woordenlijst. Dat was de tip rond de talen. Een tweede tip, bijvoorbeeld om bij aardrijkskunde interactieve kaarten te maken. Bij geschiedenis lijkt me dat ook interessant. Ik ga een nieuw tabblad maken. Ik noem dat even aardrijkskunde. Oei, ik heb fout geschreven. Zo. Ik heb daar wat gegevens voor nodig, dus ik ga die even kopiëren en plakken uit een ander blad dat ik al klaar had. Dus hier plak ik eventjes wat gegevens. Dit mag wat breder. Deze cel mag ook wat breder. Zo, Dit zijn allemaal landen uit de Europese Unie. Met de bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer erbij staan. Nu, voor degene met een geoefend oog, tussen Finland en Georgië, hier in de buurt, allez, tussen Estland en Finland, had eigenlijk nog Frankrijk moeten staan. Die heb ik er bewust eventjes uitgelaten. Dus daar ga ik een interactieve kaart van maken. Dat doe je door... Dit te selecteren, dus dat hele bereik selecteer je. Je kiest invoegen, diagram. Je wacht eventjes, want hij gaat daar nu al een cirkeldiagram van maken, maar die gaan we veranderen. Het cirkeldiagram, we scrollen helemaal naar beneden en we kiezen geodiagram. Vanaf dat moment gaat Google al die drie landen beginnen inkleuren met de bijbehorende waarden. Nu, ik ga een beetje wat aanpassingen doen. Dus ik ga hier van boven rechtsboven bij aanpassen de diagramstijl. Die kan je een andere kleur geven. Bijvoorbeeld stel je zegt ik wil dat het, het water van de oceanen een kleurtje krijgt. Dan kan je de achtergrondkleur bijvoorbeeld op het lichtblauw zetten. Dan gaat hij dat ook invullen. Je kan lettertypes gaan veranderen en de randkleur eventueel gaan aanpassen. Op zich is dat niet zo belangrijk. Maar ik denk dat het interessanter is om bij geo ook bijvoorbeeld eens een keer te kijken naar welke regio wil je laten zien. En als je nu bijvoorbeeld alleen Europa aanduidt, gaat hij ook nog inzoomen op die kaart. Nu De kleurschakeringen vind ik niet zo super duidelijk. Ik wil eigenlijk het minimum een licht kleur geven en het maximum een donkerdere. Dus bij minimum ga ik bijvoorbeeld een lichtgele kleur geven. De middelste gegevens krijgen een lichtgroene kleur en de de drukst bevolkte gebieden die gaan we in het maximum in het donkerrood zetten. En je ziet dat die kaart eigenlijk interactief is. Ik zal de kaart even proberen wat hoger te plaatsen. Zo. Op het moment dat je nu met de muis over die landen gaat, dan ga je zien wat de waarden van die bevolkingsdichtheid gewoon zijn. Dus dit hebben we echt interactief gemaakt. Als je nu hier bijvoorbeeld uh, België een hele kleine waarde zou geven, het zal nu niet zo heel veel opvallen, maar als ik dit nu bijvoorbeeld 50 geef, ik wacht eventjes, dan heeft hij België ook heel licht ingekleurd. Je ziet dat hier. Dus dat werkt eigenlijk heel erg dynamisch. Ik zal even omgedaan maken. Waarom is Frankrijk nog wit? Omdat Frankrijk niet in de lijst staat. Dus ik ga hier eventjes Frankrijk erbij vullen. Of bijvoegen. Frankrijk. Zo. En ik geef die een waarde, 109 bijvoorbeeld. Ik scroll even naar boven en je gaat zien dat Frankrijk automatisch mee ingekleurd is. Dus zo dynamisch en zo interactief werkt dat eigenlijk. Je kan de opmaak dan natuurlijk hier ook weer terug van verfraaien. Heb je deze, uh, dit diagram ergens nodig? Ook dat is mooi bij Google. Je kan dit diagram via dit knopje kan je dat gaan publiceren. Dus je kan het eigenlijk beschikbaar maken op het internet. Dus je zegt bijvoorbeeld: ik wil het, uh, het niet het hele document, maar bijvoorbeeld, ofwel alleen de grafiek, ofwel wil ik de, het, het hele tabblad van aardrijkskunde erbij gaan publiceren. Ik maak er een webpagina van. Ja, druk op publiceren, je drukt op oké. Je wacht eventjes totdat je een link krijgt. En als je die link bijvoorbeeld naar iemand zou doorsturen. Plakken en we gaan er naartoe. Dan ga je zien dat je een interactieve kaart gaat krijgen met alle gegevens opstaan. Dus zo eenvoudig kan je iets publiceren naar iemand anders. Het duurt eventjes eerder dat de kaart gegeven, uh, ingevuld wordt. Want het werkt eigenlijk helemaal dynamisch. Dus daar komt de kaart. Ik ga deze even afsluiten. Dus dat is eigenlijk wel een leuke extra van Google uh, Spreadsheets. Een laatste tabblad. Ga ik ga eventjes maken... En daar wil ik iets tonen over Sparkline. Ook hier heb ik wat gegevens nodig. Dus ik ga er even een tabeltje bij halen. Dus zo. Ik zal die hier even plakken. Ik zal ook hier mijn lettertype wat veranderen. En misschien mijn lettergrootte ook een beetje. Dus je ziet dat de ploegnamen er niet helemaal tussen passen. Ook hier zal ik de rasterlijn even wegdoen. Zodat we een duidelijker beeld krijgen. Om bijvoorbeeld van die totale... Een eenvoudige uh, staafdiagram te maken, een eenvoudig staaf- of kolomdiagram te maken. Je ruikt de ploegname aan, je houdt de ctrl-toets in, je drukt de totale aan, of je drukt de totale aan, invoegen, diagram. Eventjes wachten, hij stelt zelf al een soort diagram voor, dat in principe nu goed is en je kan daar zelf nog wel wat dingetjes aan gaan aanpassen, bijvoorbeeld 3D gaan opmaken een achtergrondkleurtje gaan zetten, een randkleurtje, de assen gaan aanpassen. Je weet dat je kan dubbelklikken op een onderdeel dat je wil veranderen. Dus eigenlijk gaat dat eigenlijk het, het snelste om zoiets aan te passen. Hè. Dus als je nu zegt, ik wil dat in een ander kleurtje zetten, dat gaat eigenlijk heel erg snel. Dus dit is een gewoon diagram, maar het knappe aan Google is dat hij zelfs een lijndiagram in één cel kan tekenen. Dat, dat wil ik je tonen via de functie Sparkline. Dus ik dat hier in deze cel tekenen, is er een beetje weinig plaats voor. Dus ik ga deze cellen aanduiden en ik ga die samenvoegen. Hier van boven cellen samenvoegen. Ik maak de cel ook wat groter, dat we duidelijker die lijn gaan zien. En nu druk je in die, die cel: is Sparkline. Dan maakt hij een miniatuurdiagram. Je drukt op enter en dan vraagt hij van welke gegevens. Je duidt je totaalgegevens aan. Je drukt op enter. En hij heeft gewoon een grafiek getekend binnen één lijn. En hier kan je natuurlijk ook nog altijd perfect de nodige opmaak gaan doen. Hè? Dus je kan hier ook nog altijd gaan aanduiden dat het dezelfde kleurtjes zou moeten hebben bijvoorbeeld. je kan er ook een rand aan gaan geven. Zo. En die rand mag ik ook in dezelfde kleur. Voilà. Dus je hebt niet alleen de mogelijkheid om grafieken heel eenvoudig te maken, maar zelfs een grafiek binnen één cel. Dat is eigenlijk ook knap. Dat waren de tips voor nu.